Hé hey Annabel. Zet het lekker, gas. Oh, Annabel. Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Ja, Annabel, je bent een beetje laat vandaag. Een keer naar binnen. Hé, hey Roosje. Blackjack geeft ze niet om. Welkom, waarschijnlijk. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Roosje. Alleen, Joyce is nog weg. Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce. Doei, oh, Joyce. Nou, Roosje, deze mag jij. Kijk eens. Oh, shit. oh en de bel. Nou, je mag nog een, nog een klein stukje. Kijk eens. In één keer naar binnen.